Welkom bij uh, het rommaken. Auw. bed. Deel 1. Vandaag gaan ja, het is we. Het is goud, let op jongen. Vandaag gaan we dit doen. Weet je wel? Gaan we het Zie je dat? Hoekje. Zo. Zo, dat hoekje is gedaan. Zo ga ga even hierheen. Ik wil er wel over Een duizend. Ik heb Nou, Stijn slaapt hier alleen. Met dit uitzicht. Hij heeft wel een zonnebank. Je hebt een zonnebank, man. Ja, daar ga ik even op liggen. Oké, nou, Laurens zit hier. Hé, bitch, wat vreet jij? Oké, nou, dit is Laurens' kamer. Lekker, Laurens. Ik moet een Echt? Gescheiden zijn er veel wc voor je nodig? <laughs> dat is ook wel begrijpelijk. Ja. Ja, dit is de badkamer, guys. Kijk, zo'n mooie dingetjes neerzetten. neerzetten. Alsjeblieft, als je was, gaat schijten, ga je naar beneden schijten. En niet hier, het ruikt hier naar gloor. Ja, maar als iemand, nee, nee. ja, is ja we gaan we nou dit is gewoon niet om te schijten. Eén hey, ding, hè? Wanda, ik moet s'nachts schijten. <laughs> ga je naar beneden lopen? <laughs> ga je nou. <laughs> Oké, okay, nou we gaan even naar beneden. Ga je mee? Ik ga, ik ga wel mee. Dat is uh, zeg maar een soort van garage, dit dat is de voordeur. Nou, dit is de woonkamer. Ja. Dit is de keuken. En ik moet even onze PS4 opzetten. Ja, hier gaan we koken. Ja. Ik en avonds gaan koken. Hier gaan we zitten dan. We hebben risk meegenomen. We hebben nog domino's of zo, ik veel. Dit is ons uitzicht. Ik heb genoeg, steek om erin. Ja. <laughs> ja. dat wordt ook niet vaak in <laughs> je ja. Een boodschap gelijk, jongen. <laughs> Nou, jongens, wat hebben we? Ja, met melk, met suiker, beleg. Dat we Appeltjes! Ik ja. <laughs> vier pakken. Dat is <laughs> vier pakken <laughs> <Vier bakken. laughs> Nou. Oh. Ja, dat is denk niet zo praten. Oh, ik dacht dat hoog. Oh. Dat is lekker, dikke. Hij kan niet eten. Laten we zeggen, als regel. Degene die het meest rotzooi lots, maakt, met eten, moet opbouwen. Ja, weet je hoor, maar... Nou is de meeste rommel, <laughs> dat, zijn... Dat, zijn dat is niet waar. Dat zijn niet waar. Dat is niet waar. Oh, nee, ik wil het gewoon Rustig, we moet de deur dicht doen. Dan is het een metalen kistje stond, hè? Ik denk het wel, ik weet niet zeker, Ja, ik keek er niet echt naar, maar... Ja, we moeten even kijken wat de schade is bij hun, als ze aan het vechten Hé. Hey. Warte, en van wie was deze boot, zei ook alweer? De, de baas van Tommy Hilfiger. Heb je naar je zin, Laurens? Mm -hmm. Helemaal niet gesnapt. En oh, jezus, okay. wat heb je nu uh, besteld dan? Uh, kibbering. <laughs> Met wat voor saus? Met kibberingsaus, <laughs> oké? Okay. Lach me maar uit. Ja, ik film. Ja? Oké. Okay. Hallo, mijn naam is Steen Holmes. Ho oh man. <laughs> uh, hier heb ik het uh, weerbericht vanuit uh, Makken, Zoals je kunt zien. Het is uh, mooi zonnig. Een paar wolken in de lucht. Maar voor de rest blauw. Dus het is mooi. De temperatuur is wel wat, wat laag. Maar uh, vergeleken met de rest van de week. Zal dit het, het warmste zijn. Het is ongeveer 2 graden. Het zal niet warmer worden dan dat. En uh, s'nachts gaat het heel hard vriezen. Dus uh, waarschijnlijk is het morgen. Uh, is er kans op uh, ijs op het water. Dus dan kun je. Eindelijk weer schaatsen op het natuur natuurijs. Uh, dat. dat was Weerbericht uit Makkum. Tot de volgende keer. Oh, shit! Hey is zo... Een... <laughs> oh, <shit. laughs> Ik weet nou niet dat hij de game noemt pas Hij was hier. Oh, <laughs> hij oh, noemt, noemt. Hij Jayson, je hebt zo. Ja. Dat is Ja, ja. is Kees 6 minuten ze in de boven Wat? Wow, zag je die alle? Is het lekker, jongen? Nog wat staan? 6 minuten hoeven trouwens Is echt lekker Hallo daar, en welkom bij Niek kookt Ik ga vandaag hamburgers koken voor jullie bakken, Diktak. Je kookt ze Kijk dan, kijk je dan, je dan wat goede hamburgers Kijk je voelt de, de knapperigheid niet, oh. jongen. Brengen. Die is niet zo Die beneden ik nog wel Ik ben er wel een jaar risk. Dat is waar, dat is bollig Hé, hey, je mag wat eentje verkennen. doen. Nick, komen! Ah. Dan hebben we je regels nodig. Hoe laat begonnen we eigenlijk hiermee? Geen uh, idee. 7 uur. Het is nu 12 uur. Dus. We hebben een kleine pauze gedaan van 10, 10 minuten. <laughs> maar 10 minuten en de rest zijn we alleen maar nee. bezig geweest. Ik was rood. Ik ben rood. Nog steeds. Dus dat is dit. Hij begon hier. Alleen dus hier. Zeg maar. En toen pakte hij dit. Toen veroverde ik dit. Niek had dit. Zeg maar. Toen maakte hij een fout om daarheen te gaan. Laurens maakte hem helemaal dood. En toen zat hij opgesloten hier ook. Oh. En ik pakte ondertussen heel Amerika. Met die kop. Ja, en toen ging niet daarheen. Maar hij werd steeds zwakker. Toen werd hij uitgeroeid. Toen ging ik ook hierheen. Maar toen kwam Stijn, want Stijn kreeg ondertussen dit, dit, dit en dat. En Laurens kreeg alleen dit en dit gedeelte. En toen werd hij veroverd. En nu ben ik aan het einde hier gestorven. Maar ik heb wel zijn een team heel erg verzwakt. Dus het is nu Laurens tegen Stijn. Ja, sterkte. En dit is voor mij. Moet <laughs> ik het laten hè? dat ja. is dit voor Laurens. Het is vandaag zondag. Nou, guys. dat Wat gezellig. Bye-bye. Doei. Bye. We zouden eigenlijk uit eten gaan, maar Laurens heeft niet echt meer zin. Laurens! Hij zat te grappen. Laurens! Hij zat te grappen.